Ik betaal een kaartje, ik hoor kinderen uit. Ik mag al denken niet, gratis promotie, nee goed. Betaal je niet, je kanker moet er wat aan. Kou, dat zit niet betaald, oké? Ik Voor mensen, YouTube werkt niet zo. Jullie snappen er niks van, maar het is een leuke video. Het is een grappige video en het gaat over twee, eigenlijk drie, Mogolse guys die denken dat YouTube zo werkt, maar ik ga jullie even, ik ga even jullie op de plek zetten van YouTube, man. Boys, YouTube werkt niet zo, man. Voor de mensen, we gaan naar de eerste guy hè, die domdag onder mijn video reageert. Hè, zegt hey, Ik ben begonnen met YouTube. Wil je me helpen? Ewa, ja. <tie> hey, Aili. Ah, Nummer 1, tip van mij: Ga Nederlands leren. Nummer 2, gedraag jou niet ja, als een hoerkind op YouTube. Want dat bestaat niet. Jij moet niet als een hoerkind, want deze man. Hè, Ga tegen mij kijken, zeggen, hulp me, Ewa, alsjeblieft, alsjeblieft voor je man. Holla, wat praat je? moet gewoon betalen, praat niet? Je opdonderen. Ja, daarop. Voor de mensen, waarom deze Guy Boss is Je bent gewoon een hoerkind, ga Nederlands leren. nee, wat is KU nee? KU nee, illy, nee, Ja, je gaat me niet para maken. Waar dan de volgende Guy? Dat is een Guy. Twee guys eigenlijk, kijk, ik kom ze heel vaak tegen op YouTube community. De eerste guy heeft best wel veel abonnees, ja. Ik heb hem gerespecteerd, ik gun hem nog boos, want ik heb zijn naam geblurd. Hij gaat zelfs naar en onze kanalen om te regelen. Ey, regel voor mijn abonnees. Ah broer, denken jullie drugs of zo? Buitenland, ik ga even naar buitenland, even snel uh, twee abonnees. Je krijgt van mij shoutout. Voor de mensen sowieso, kijk, ik vind deze mensen allebei niet akkoord man. Van de mensen bijvoorbeeld deze guy, hè, die ken ik zelf heel goed. Maar nu, ik mag hem niet meer, want deze reden gewoon, echt waar. Uh, hoi, kan jij voor mij twee subs uh, re, uh, regelen? Dan krijg jij sh shorts. Eke, shout out. Voor de mensen, dit zijn mensen gewoon die uh, kleine kinderen eigenlijk beloven als jij voor mij twee accounts maakt. Uh, voor de mensen, waar gaat het heen met YouTube man? Wallah, want zo bestaat dat toch niet, Ayman? Ik ga toch ook niet. Ik ga het toch ook niet tegen mijn kijk zeggen. Uh... Tegen, uh, bijvoorbeeld dagelijks adie, die esso naar jou bro Want ik zeg het zo, leer Nederlands Hij zei tegen die guy, die onder ik laat een screenshot zien Hij zei tegen die guy, leer Nederlands, esso naar jou dagelijks zijn Hij zei gewoon, van, ja, naar jou Ja, yeah. je moet gewoon, je moet gewoon waarom zeggen Ik ga toch niet tegen, bijvoorbeeld dagelijks zijn die zeggen, regel voor mijn abonnees Dat bestaat toch niet man, wat, wat is dit voor, uh, community bro Voor mensen, ik zeg je eerlijk, ik mag deze community eigenlijk ook niet meer zoveel De mensen die ik wel mag, hè Nieuwe abonnees op een eerlijke manier verdienen jullie zijn strijders Want wij, wij beseffen hoe hard wij voor die abonnees werken Maar de mensen die misschien meer abonnees hebben dan die mensen hebben die ook abonnees werken Bijvoorbeeld TVSD, wie kan ik ook noemen, Robby Wij zijn, alle, die ik wel goed ken, wij werken hard voor onze abonnees Maar je hebt wel van die horekin die gewoon dit gaan doen en zeggen ik Ik, ik ben YouTuber Jij bent dit voor mij hier, jij bent dit ah, voor mij Cent, zero, zero Wat, wat, wat denken jullie man? Eh, ga terug naar jouw kleuterklasse uh, en leren even dat vertellen man Ga leren, maar voor de mensen, ik werk koude hard voor mijn abonnees Veel mensen beseffen dat niet, maar ja Als je er echt gaat, als je er hard gaat voor werken Ga je beseffen hoe moeilijk het is, maar Ik ben 24-7 wakkeres bij. We kunnen niet slapen man Ik wil laat slapen wat ik die lambo heb hè? Hè? Voor de, mensen, voor de mensen, ik hoop dat ik deze mensen een beetje wakker heb gemaakt. Als jullie niet wakker worden, gooi ik je waterfris tegen je moeder papa's din om. Zo werkt YouTube niet. Ayman, hey wil jij nog iets zeggen? Ja, hij slet jouw kamker is de dealing. Voor de mensen, neem deze video niet serieus, nee. voor de mensen, ik hoop, voor de mensen, ik hoop dat jullie uh, hadden kunnen lachen met deze video. Vergeet niet te liken, te abonneren boys, en wat ik altijd zeg is, peace out. Ja toch.